Welkom bij Tomzorg. Bij elke rollator is het belangrijk dat de hoogte goed is afgesteld zodat u ook recht en comfortabel achter uw rollator loopt. Ook bij de Elmer is dat natuurlijk het geval. De Elmer heeft aan beide kanten een rode knop die eenvoudig aan de onderkant kan worden ingedrukt zodat u de handvaten in hoogte kunt afstellen. Een juiste hoogteafstelling is als u recht achter de rollator gaat staan en uw armen recht naar beneden hangt, dat de handvaten net boven de pols zitten. Met andere woorden, indrukken, standje hoger en voor mij zou deze op de juiste hoogte zijn. Daarmee loop je comfortabel, loop je tussen de achterwielen van de rollator en daarmee loop je ook veilig met de rollator. Dus afstellen van de handvaten, recht achter de laten gaan staan, arm laten hangen en de handvaten net boven de pols op hoogte afstellen. En als hij op de juiste hoogte is afgesteld, wens ik u natuurlijk heel veel plezier met de Elmer. Hartelijk dank.